Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deel 11. Als ik me niet vergis van onze training Lightburn voor beginners. Vandaag gaan we het hebben over de kleinere schermpjes aan de rechterzijde. Ik weet niet of we vandaag uh, al die schermpjes kunnen behandelen. Uh, we gaan ze sowieso niet allemaal doen, want er zijn er een aantal die ik niet gebruik. En ik heb al eerder gezegd, als ik het niet gebruik, is de kans er redelijk, u het ook niet gebruikt. En het is dan ook niet meer het beginnersverhaal dus. Om het, het beginnersverhaal Lightburn te laten blijven, doen we alleen die schermen behandelen die ik in principe ook gebruik. Um, Oké, okay, laten we gaan beginnen. Zo, daar zijn we dan weer in Lightburn. Um, gisteren hebben we hetzelfde afbeelding gezien, de um, puzzel van Boezel Pip. Um, ik heb hem er weer bij gehaald. Waarom? Omdat hij ons um, eigenlijk de belangrijkste vormen die we op een kleur, weet je wat we het gisteren over die kleuren gehad hebben hier onderin en over die lagen, um, in deze puzzel zitten eigenlijk de belangrijkste vormen en dingen die achter kleuren en lagen zitten. En dat wil ik even gaan bekijken. We gaan beginnen met de drie vensters hier bovenin. En je zegt, het is er maar één, zou je zeggen. Nee, want daaronder zie je staan, snijden, lagen, verplaatsen en objecteigenschappen. Dit zijn dus meerdere vensters. En dit zijn dus die vensters die je kunt aanzetten via venster en dan vinkjes zetten. Nou, er staan er een aantal uit. Even voor de duidelijkheid, rangschikken, lang. Ik heb geen idee wat het doet. Vandaar dat ik het ook niet gebruik. Camerabediening, ik heb geen camera erop zitten. Bedieningspaneel. Die um, zou er. Is het, wat is dat? Even kijken wat het bedieningspaneel is. Dan moet ik heel even neuzen. Hij komt hierbij. Oh ja, die laten we wel aanstaan. Uh, ik zal vertellen wat dat doet. We hebben um, daarnaast nog uh, de bestandenlijst. Nou, die kan ik hier ook aanklikken. Ja, heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Maar ongetwijfeld zit dat een, is dat een, kan dat een aardige functie zijn. Ik heb geen idee. Um, alleen, omdat ik hem zelf nog niet gebruik heb, heeft het niet zoveel zin om daar uh, iets over te gaan vertellen in, in leersfeer. En dus is het ook iets meer van gevorderde kwestie, zeg maar. Dus ik sluit hem weer af. Ehm... Um, en dan heb ik tot slot nog de variabele tekst. Uh, dat is ook zo'n venster. En dat is ook iets wat ik tot nu toe niet gebruikt heb. Dus we gaan, wat gaan we doen? We gaan naar snijden lagen. Dat is de eerste van de vier die we dan gaan behandelen. Vandaag denk ik. Um, want om de, ook die drie hieronder nog te doen, dat wordt een vrij lang deel. We hebben ook gelijk de, de belangrijkste te pakken. Snijden en lagen. We hebben het gisteren al erover gehad. He, je kunt delen in je... Um, in hetgene wat je wilt lezen kun je op een bepaalde kleur zetten en elke kleur kun je iets bijzonders meegeven. Ik heb ook al laten zien, gisteren, dat er achter die kleuren, om te beginnen, zaken staan van of het bijvoorbeeld die T1 met het hulpmiddel, dat het alleen een kader is, dus met andere woorden het is alleen een vierkant, wat verder niet, want er staat bij output niks. Dus niet gelezen wordt, het is dus meer een referentiekader. Je kunt bij tonen, kun je aan of uit zetten of die getoond wordt, je af of nee, nou... Een referentiekader lijkt me juist handig om het te tonen, want daar doen we het juist voor. Uh, en er staat niks bij R, want omdat die niet gelezen wordt, uh, hebben we ook niks te maken met R-Assist. De andere vier lagen, die hebben los van dat er, zeg maar, dus die, die, die kleur en die nummering van die kleur is, die je overigens wel kunt veranderen, maar dan staat die in elk volgend project staat die op dezelfde manier, dus ik neem de moeite niet eens om ze te wijzigen. Uh, los van dat... En staat er daar achter afbeelding vullen lijn lijn, daar kom ik zo op terug, want dat is het belangrijkste stukje. En daarachter zie je staan eh, waarden als 1200-25, dat wil zeggen de beweging 1200 mm per minuut, dat is dus sneller als degene die eronder staat, die 1000 mm per minuut, en helemaal als die daaronder staat, 300 mm per minuut. Daarachter, achter de schuine streep, staat vervolgens de power die je gebruikt op de laser. 25% bij de afbeelding, in dit geval 30% bij het vullen, 75% bij de lijn. Dit is niet een standaardwaarde, lieve mensen. Dit heeft te maken met het materiaal waar je mee werkt. En er is nog een ander dingetje waar ik daarover zeggen wil. Dat is dat, zeg maar, over het algemeen wordt aangenomen. dat um, als jij je laser permanent op 100% zou gebruiken. Hè, dat zijn mensen die hebben zoiets van, nou, ding kan het toch, dus dan zet ik hem toch op 100%. Ja, dat kan. Maar dat zal de levenstijd van je laser verkorten. Dus. Probeer daar conservatief in te zijn. Probeer um, een waarde te vinden die doet wat jij wilt en op de manier waarop jij het wilt. En met die waarde kun je dan ook gaan lezen. Nou daarachter dan het schuifje voor output. het zijn eigenlijk schuifjes. He, staat nu naar links. Als hij naar rechts staat, staat hij uit. Output wil zeggen dat hij gelezen wordt. Ja, in dit geval zou ik dus ervoor kunnen kiezen om alleen de afbeelding te lezen en die andere drie niet. Dus die andere drie uit te zetten. En ze zijn er wel, maar ze staan uit, dus eigenlijk, hij leest het ze niet, zeg maar. Dat zou ik geld weer voor tonen, want ik kan ze aan en uitzetten wel of niet laten zien. Dat kan soms handig zijn, kan soms handig zijn. Dat, is, dat is gewoon zo. Um, daarachter dan komt het verhaal van Air, oftewel de Air Assist. Um, maar ik heb gisteren al verteld dat dat alleen van toepassing is... Als jij een laser hebt die ingebouwde Air Assist heeft. Want als jij zelf Air Assist aanbrengt. dan kan dat never nooit aangestuurd worden door de software. Maar dan heb je er bijvoorbeeld een compressor naast staan. die zeg maar luchtblaast door een slangetje. die door een of ander iets duns. bijvoorbeeld een nozzle van een 3D-printer. als Air Assist dient. Maar die wordt niet aangestuurd door Lightburn. En vandaar dat die hier ook bij mij uitgezet wordt. Belangrijkste waar we het eigenlijk over gaan hebben, zijn die termen afbeelding, vullen, lijn, lijn. Je ziet ook bij die afbeelding dat er helemaal geen pijltje achter staat. Je kan het niet veranderen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk, op het moment dat jij een afbeelding importeert in Lightburn, en je gaat die afbeelding ook werkelijk als afbeelding laseren. Ja? Want je kan hem namelijk overtrekken en dan wordt het een lijn of een vul. Ja? Maar op het moment dat het een afbeelding blijft, dan heb je ook geen keuze om er iets anders in te stellen. Het is een afbeelding. Wat je wel kan doen, is de snelheid en het vermogen veranderen. En nog wat andere dingen zullen we zo meteen zien. Want daar kan je wel degelijk nog wel wat dingen aan wijzigen. Um, maar het blijft een afbeelding. En je moet altijd even bedenken dat bij een afbeelding, zal die ook als er op die plek niets staat. Stel dat je een afbeelding hebt van een, um, ja, wat zou zeggen, een, uh, een bos rozen met geen achtergrond. Ja, want dat kan. Ik kunt foto's zo genereren dat ze geen achtergrond hebben. Dan nog zal hij over die achtergrond heen lezen, ook al zit er niks, maar het is een afbeelding. Dus hij trekt consequent heen en weer over die afbeelding heen. En dat gaat dus veel langer duren dan dat je een lijn bijvoorbeeld zou gaan lezen. Want dan wil hij alleen die lijn tekenen. Nou, dat zijn dingen waar je in eh, het wat meer gevorderde gebruik mee te maken gaat krijgen. Laten we even gaan kijken wat er gebeurt als ik, die, als ik ga dubbelklikken op die afbeelding. Dus ga ik even doen. Ik ga hier, dus niet hier op die afbeelding dubbelklikken. Oh, ik kan misschien ook nog wel, maar ik ga het hier doen. Daar zo, En dan krijg ik een nieuw venster te zien. Aan de linkerkant zien we opnieuw die kleuren terug. Dus ik kan in dit venster ook switchen tussen de groene, de groene kleur, de blauwe kleur, de rode kleur. Maar we zaten maar eenmaal bij die zwarte. En dat is de, nou niet standaard de kleur voor afbeeldingen. Maar simpelweg, dat is toevallig een afbeelding. En dat zie je een eindje naar beneden ook staan. Achter stand zie je staan afbeelding. Nou. Hier ook weer dat verhaal van die output en die luchtondersteuning. Dat is die air 6 waar we het over hadden. En die output die in dat vorige venstertje ook zichtbaar waren. Die naam die daar stond, die C00. En hier kan je dus die snelheid gaan instellen. Dat kan je aan de hand doen van die pijltjes die hiernaast staan. Maar misschien is dat gewoon te lastig. Je kan het ook gewoon typen natuurlijk. Dat heb ik nu even gedaan. Ja. Dat zou geldt voor diegene die eronder zaten. En in dit geval staat daar maximale power en eventuele minimale power. Um, die minimale power is lang niet altijd uh, grijs en heeft met name te maken met um, ja, wat, welke keuze het is. Is het een afbeelding, is het vullen, is het lijn of wat dan ook. Dus in dit geval bij een afbeelding heb je te maken met grijswaarde. Het ene is grijzer en het andere is zwarter. En vandaar dat er eigenlijk geen maximale minimaal vermogen is. En een maximaal vermogen. Nou deze uh, instelling hier, die 25%, die is heel duidelijk gericht op, uh, op dun hout. Want 25% is heel weinig vermogen, zeg maar. Maar ik heb gewoon gemerkt dat op dat hout wat ik gebruik, 3 mm. Als ik daar meer vermogen op zet, gaat die het alleen maar branden. En dus gaat dat eigenlijk ten koste van de afbeelding. Nou, oké. Okay. Daaronder zien we Constant Power Mode. Dat is, moet die nu consequent power hebben of... Alleen op de momenten dat hij aan het lezen is. Aan het branden. Of aan het, aan het, ja, het lezen is, ik moet goed zeggen. Ik moet niet zeggen branden. Um, het is wel branden. Um, maar er zit wel een verschil. Of ik een afdeling laser, CQ-brand. Of dat ik een lijn snijd. Dat is echt branden, zeg maar. Nou, als je iets wil uitsnijden, dan heb je veel meer behoefte aan constante power. Ja, terwijl bij een afbeelding je daar veel minder uh, behoefte aan zult hebben. En ook dit is weer iets wat ongetwijfeld um, ten koste zou kunnen gaan van de levensduur van je laser. Oké, okay, dan krijg je bidirectioneel graveren. Ja, het staat eigenlijk standaard uh, uh, wel ingesteld, eigenlijk meestal, maar wat er gebeurt, je, je kunt het hier zien in dit plaatje, bidirectioneel wil zeggen dat hij gaat naar boven en weer naar beneden. Naar boven en weer naar beneden. Stel dat ik dan een uitzet, dan zie je dat de pijltjes één kant op gaan. Hij gaat naar boven. Dan gaat hij wel naar beneden. Maar hij leest het niks naar beneden. En dan gaat hij weer naar boven. Zie je dat? Dus ik zet hem altijd op bidirectioneel. Dat gaat namelijk voor je tijd. Maakt dat echt heel veel uit. Of je bidirectioneel leest. Of dat je dat niet doet. Um, kwalitatief maakt het eigenlijk. Nou. Ik mag het bijna niet zo zeggen. Maar het maakt geen bal uit. Ja? Dan het verhaal of ik het afbeelding in het negatief wens te hebben. Nou. Dat is eigenlijk iets dat doe je vaak al bij de voorbewerking van een afbeelding en heeft te maken met op wat voor een ondergrond je gaat lezen. Is het een lichte ondergrond? In dit geval is het vrij licht hout. Kan je op normale settings lezen. Wil je nu zeg maar op een um, lijsteen tegel, ik noem maar wat, die is zwart, dan moet je eigenlijk in negatief lezen. Anders uh, komt het er niet goed uit, zeg maar. Dan krijgen we overscan. Ja, ik heb het ingesteld staan omdat ik het ooit een keer bij een video van iemand gezien heb die zei van het is interessant overscan. wil zeggen dat hij niet direct als hij aan de rand van dat plek, je hebt die, die afbeelding, die vierkant, hij komt aan het einde van die lijn en dan gaat hij dus weer terug. Maar als hij aan het einde van die lijn komt, gaat hij dan meteen terug of doet hij nog een, een 4% stukje overscan, een heel klein stukje doorlezen zeg maar. En dat is dan in dit geval 0,8 mm. Nou, dat is dus een heel klein stukje dat hij er overheen leest. Die man die gebruikte dat. En sinds die tijd gebruik ik het ook. Je kunt het ook nog veranderen. Um, ja, voor een beginner vind ik het nog niet zo interessant, laat ik het zo zeggen. Ik zou me kunnen voorstellen dat als je echt heel erg gebieds bent op kwaliteit. En het moet dus wel geweldig uitzien. Kun je daarmee gaan spelen met dat soort dingen. De volgende is de lijninterval. Dus, hij leest het lijnen in dit geval eh, overigens van boven naar beneden, dat zullen we zo meteen zien hoe je dat instelt, want het is namelijk nou de volgende zo meteen, ja. maar je kan ook van links naar rechts lezen. En als je van links naar rechts leest, of voor mij wordt van links naar rechts, eh, van, van boven naar beneden, eh, hoe ver zijn die lijnen dan uit elkaar? Nou, denk even aan een televisie. Een televisie wordt tegenwoordig vaak eh, in inches en in pixels en zo eh, gemeten, weet je, hoe meer pixels, hoe zuiverder het beeld wordt, dus zeg maar een 4K of een 8K, want tegenwoordig heb je ook al 8K, ja? heeft alleen maar nog meer pixels, zeg maar. Hoe meer pixels, hoe zuiverder het wordt, want hoe meer jij uh, detail ergens uit kunt halen. Nou, dat betekent dus dat hoe kleiner die lijninterval is, hoe mooier je afbeelding wordt. Maar, er zit ook een grens, want het kan ook de zaak verknallen. Ja? Die 0,083 die heeft eigenlijk te maken met die dpi die erachter staat, die 306 dpi. En dat zal ik even laten zien. Als ik uh, die 0,083 ga veranderen naar beneden. Dan zien we die dpi oplopen. Zie je dat? Aan de rechterkant. Ik ga nu weer de andere kant op. En dan zie je dus die dpi veranderen. Nou, meestal is het zo. Dat als jij foto's in orde maakt. Bewerkt. Van tevoren bewerkt. Om te gebruiken. In een programma als Lightburn. Wordt daar ook de dpi gemeten. En dat is de dots per inch. Oftewel de pixels per inch. Ja. Het handigste is om je uh, te houden aan diezelfde dpi als ook die foto heeft, waarbij de sweet spot voor zo'n uh, zo diodelezer, zoals ik dat heb, die sweet spot die ligt ongeveer tussen de 300 en 318, 320 dpi, zeg maar. Dus meestal is het 318 dpi. Dat is gewoon een hele nette waarde om mee te werken. Maar weet je het nou niet? Houd je dan aan de dpi van de foto, maar bedenk wel dat hoe lager de dpi, hoe korreliger de foto gaat worden, en hoe moeilijker die mooi te krijgen is. Dan krijg je de grafiehoek in graden. Die staat bij mij in 90 graden. En dit is de reden waarom die bij mij van hoog om laag lasert. Um, ook dit heb ik simpelweg gedaan omdat ik ooit ergens een video van iemand gezien heb die zei van... ...ja, het resultaat is, vind ik, ik vind het resultaat mooier als ik dat van naar boven naar beneden doe. Zullen de meningen over verdeeld zijn? Um, ik doe het van boven naar beneden. Je kunt zelfs schuin als je dat wilt. Dus als ik dit nou zou gaan veranderen naar um, 135... Dan zie je dat die afbeelding daar ook schuin aan het lezen is, zie je dat? Dus met andere woorden, je kunt zelf schuin, misschien dat dat zelfs sommige mensen een voorkeur heeft, voor mij persoonlijk niet. Ik zou zelf um, het zij van boven naar beneden, het zij van links naar rechts lezen. De zetcompensatie staat hier niet aan, um, zal... Uh, ...ook niet aangaan bij ons soort diodelezers. Waarom? Z is de as van omhoog en omlaag... ...en uh, mijn diodeleser, die, die heeft een vaste as. Het is veel meer iets voor een CNC-freesmachine... ...want die moet bijvoorbeeld van boven naar beneden. Dus daar, dat is de Z-as. En het kan zijn dat daar compensatie op nodig is. Dan krijgen we de afbeeldingsmodus. En dat is wel een hele interessante. Hij staat op dit moment op Jarvis... Als ik hem aanklik, dan zien we er nog veel meer staan. Drempelwaarde, geordend, Atkinson, korrelige weergave, stuki, krantenpapier, halftoon, schetsen en grijswaarde. Grijswaarde kennen we vast. Als we een foto in het zwart-wit zetten, is dat eigenlijk een foto in grijswaarden. Alleen de lezer heeft het daar verschrikkelijk moeilijk mee. En eh, vaak zal die te heet met de lezer eroverheen gaan, waardoor de afbeelding niet mooi wordt. Dus met grijswaarde wordt over het algemeen niet gelezen. Waar wel meegelezen gelezen wordt, is wat ze noemen een dittering, een, um, ja, stippeltjes, zeg maar. Nou, en daar zijn vooral zaken als Stoekie, Jarvis en krantenpapier, dat zijn heel veel gebruikte waarden. En kijk dan maar eens op andere videokanalen op, en dan zul je zien dat de een die zweert bij Atkinson, de ander die zweert bij krantenpapier, de derde die doet altijd Stoekie gebruiken. Je ziet het ook veranderen. Uh, kijk, vooral naar die of afbeelding hieronder. Als ik hem nu naar uh, krantenpapier zet zie je dat die afbeelding verandert. En je ziet dat dit korreliger is dan dat Jarvis is. Verde? Alleen, je lezer moet het wel aankunnen. Dus je moet een beetje experimenteren ermee, welke ik gebruik. Maar als ik een afbeelding lezer, ook op tegels en dat soort dingen meer, eigenlijk nooit in grijswaarde, altijd een van die andere, Jarvis, of ik gebruik zelf heel vaak krantenpapier, omdat ik daar best wel goede resultaten mee gehad heb. Want kijk, wat er hier heel slecht uitziet als je dit doet, ja, dat kan zeg maar in een grotere dichtheid wel eens heel netjes zijn en heel fraai zijn ja. goed, die woesel pip aan de linkerkant is dus met Jarvis gebeurd en um, niet onbelangrijk dus daarnaast zien we een optie staan die heet pass through ik heb uh, een van mijn video's die over um, met name het werken op tegels bijvoorbeeld gaat, heb ik laten zien dat je een website kunt gebruiken als imager.com en imager.com Um, daarmee doe je als het ware die foto voorbewerken voor het lezen, maar dat betekent dat je settings in, dat, in, in die website al doet op die foto. Dan is het dus ook niet zo handig dat als je die foto in Lightburn gaat gebruiken, dat je nog eigen settings gaat meegeven. En daarom gebruiken we Pass-Through. In dit geval is het niet gebeurd, maar normaal zou je dan dus in dat geval de Pass-Through aanzetten, dus dat je hoef je ook geen setting meer te doen. Tenminste, ja, je power en je, en, je, en je snelheid en zo. Maar niet over zaken als Jarvis of weet ik wat dan ook. Want dat is al gebeurd op die website. Ja. Op het moment dat je de passthrough uit hebt staan, ja, dan kun je dus wat keuzes maken. Ik zal hem voor de grapjes even aanzetten. Ja, dan zie je dat hij automatisch een aantal dingen hier heeft uitgeschakeld. Ik kan de lijnintervallen en de dpi niet meer aanpassen. Ik kan de afbeeldingsmodus niet aanpassen. Ehm... Um, en nog een aantal andere dingen, daar linksonder bijvoorbeeld, vul alle vormen tegelijk, vul groepen tegelijk en vul vormen afzonderlijk. Dat kan ik niet meer aanpassen. Nou, ik zet hem weer uit. We zien nog wat meer dingen. Um, cellen per inch uh, staat uit. Ik weet niet waar het precies mee te maken heeft, maar het zal waarschijnlijk te maken hebben met een van die afbeeldingsmodussen. En dat geldt ook voor de hoekhalftoon. Um, het zijn ook waarden die ik nooit veranderd heb. Een waarde die wel soms van toepassing is, maar niet bij die afbeelding naar mijn mening, is het aantal keren waarop je over die afbeelding heen zou gaan. Kijk, bij een snijlijn kan het best wel eens zijn dat je zeg maar, niet zo heel snel het object kunt snijden. Dus je hem, zeg maar echt vier, vijf keer eroverheen moet om daadwerkelijk dat object te snijden. En dat doe je dan met die aantal keren. Dan kun je nog een hellingslengte instellen. Um, ja, ik gebruik het eigenlijk niet het is een beetje, zeg maar, of die, of die laser uh, een beetje schuin erin snijdt... of dat hij, zeg maar, rechterin snijdt. Ik heb daar nog geen voordelen in gezien. En aan de linkerkant, vul alle vormen tegelijk. Vul groepen tegelijk, vul vormen afzonderlijk. Nou, dat wil simpelweg zeggen dat, zeg maar, een... En hij staat nu ingesteld vormen afzonderlijk. Dat betekent dat hij uh, het eerste figuurtje eerst doet, het tweede figuurtje als tweede. Als het tegelijk is, dan... Um, ja, dan werkt het op een hele andere manier, want dan gaat hij bijvoorbeeld lijnen maken op omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Omhoog omlaag en kijkt hij niet naar de vormen. En zo kan je ook nog groepen van vormen hebben, waarvan je zegt van ik wil die groepen tegelijk ge ge gelezen hebben. In dit geval, um, ik denk dat ik zeg maar, want het is niet helemaal logisch wat hier bij mij op dit moment ingesteld is. Ik denk dat ik toen ik dit gelezen heb, wel degelijk die pastroe aan heb gehad. Want als ik die aanzet, dan verdwijnen deze functies, die werden grijs. Ehm. Um, want in dit geval zou ik eerder alle vormen tegelijk lezen, mijn persoonlijke mening. Maar dit is niet, um, het is geen, een, geen halszaak zeg maar. Het is alleen zeg maar dat als je vormen afzonderlijk doet, dan kan die wel eens meer tijd nodig hebben om dat te doen. Omdat die ook van links naar, naar op een gegeven moment van die ene vorm naar een andere plek toe moet, waar die eigenlijk al een beetje geweest was. Maar snap je? Dus je gaat meer uh, beweging genereren. Ehm... Um, en trouwens, op drempelwaarde blijven staan. <laughs> Even terugzetten. Hieronder krijgen we een voorbeeld van de korrelige weergave van de keuze die jij maakt hier bij die afbeeldingsmodule. Nou, onderin hebben we een aantal opties. Uh, reset naar standaardwaarde. Instellen als standaard. Dus stel dat ik wil dit altijd bij een afbeelding Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want dat hangt er ook een beetje vanaf wat voor materiaal ik gebruik. Maak standaard voor alles. Um, dat snap ik niet helemaal goed. Uh, standaard of standaard voor alles, voor mij betreft een beetje hetzelfde. Nou, de OK-knop okay en de Cancel-knop, de Cancel-knop. Verder is dit schermpje voorbij. pak ik de tweede, dat is de vulvorm. En dat betreft dus um, die tekst woezel en pip daarboven dat uh, puzzeltje. En als ik dat nu aanklik, dan zien we dat daar een snelheid van 1000 en een maximaal vermogen van 30 is. We zien nu ook niet dat minimaal vermogen staan. Zie je dat? Er zit wel nog een stand bij waarbij ik hier nu kan kiezen uit een drietal, viertal zaken. Lijn. Zullen we zo meteen gaan behandelen. Vullen. Vullen en lijn. Nou, even vullen. Even terug naar vullen. Wacht even. Vullen is dus dat de letters, zoals je hierboven bij Woezel en Pip ziet gevulde letters zijn, en niet zoals ze in het tekeningetje, zoals ze in de, de afbeelding zelf, zijn zeg maar de outline is van Woezel en Pip. Zie je dat? Um, dus vullen is de, de, de letter ook echt gevuld. Nou, vullen en lijn wil zeggen dat hij de letter vult, en dan toch nog even een lijntje eromheen trekt om het net iets, ja, net iets bijzonder eruit te laten zien. Dan krijg je een net iets mooiere weergave van, zeg maar. Het hangt er een beetje vanaf wat je aan het maken bent. Voor die puzzel vond ik dat nou niet zo super belangrijk. En dan hebben we de laatste. En dat is een hele grappige. Die klik ik heel even aan. Uh, die verander ik zo weer hoor. is dus puzzel offset En kijk wat er met dat bewegingje van dat links rechts en rechts naar links gebeurde. Dat is nu dat hij zeg maar, vanuit het midden als het ware uh, een cirkel gaat trekken. Een, een, een spiraal gaat maken. Um, en dat kan bij sommige objecten erg interessant zijn. Ik heb het toevallig laatst gebruikt. Waar was dat bij? Oh ja, ik uh, ging domino maken. En op domino's stenen staan stippen. En ik heb die stippen met uh, opvulling uh, offset gedaan. Zodat die eigenlijk die hele stip een gelijkwaardige uh, ja, brandlaag geeft. Zeg maar, zodat dus de kleur identiek is. Ik ga hem even terugzetten en vullen. Want daar waren we mee bezig. Oké. Okay. We zien ook dat we nu twee tabbladen hebben. Gemeenschappelijk en geavanceerd. Ah, kijk we hebben nog een geavanceerd tabblad. Niet we te veel gebruiken. kan ik gelijk zeggen. Maar goed. Hier hetzelfde verhaal. Bidirectionele vulling. Uh, raster. Even kijken wat er gebeurt als ik raster aanklik. Ja, wat ik hiervan moet voorstellen. Even kijken. Dus dan gaat hij ook nog een keertje heen en weer, zou je haast zeggen. Maar dan zou je het er op zijn minst twee keer moeten lezen, denk ik dan. Ja, oké. Okay. Het is dus niet zo interessant, maar dan, um, dan gaat hij niet alleen omhoog en laag, maar ook nog rechts naar links. Uh, op metaal is dat bijvoorbeeld erg interessant, maar een diode laser op metaal is niet echt het meest ideale. We krijgen die overscan weer. Die lijninterval, nu hebben we het natuurlijk niet over dpi, want het gaat over het vullen van het object. Dus we hebben het niet over dpi, het enige waar het over gaat, en dat is ook een van de belangrijkste dingen bij een diodelezer, snelheid en power. Dat zijn de twee zaken waar het over gaat. Uh, en die 0.080, dat komt overeen met 317,5 lijnen per inch, oftewel dat is die dpi, alleen wordt die hier geen dpi genoemd omdat het eigenlijk geen dpi is. Ja. Dus een lijninterval van 0,080 betekent 317,50 lijnen per inch. Nogmaals, het is een waarde die op zich niet belangrijk is. Wel weer die graveerhoek, dus dat we zeg maar kunnen uh, van boven naar beneden, maar ook horizontaal kunnen lezen als we dat willen. En ik kan hier ook weer het aantal keren instellen, alleen is dat bij deze ook weer niet zo belangrijk. Want als je vult dan kan je dat ook aanpassen door het vermogen te verhogen of uh, eventueel je snelheid te verlagen of wat dan ook. En ook hier die z-compensatie en die z-stap die staat uh, grijs. Waarom? Omdat dat alleen is bij, um, bij machines die uh, ook de z-as, dus omhoog omlaag kunnen. En dat is bij een gebruikelijke diodeleder eigenlijk niet. Die blijft op dezelfde hoogte en die doe je handmatig omhoog of laag draaien. Dus dat gebeurt niet door de machine. Daaronder, andere, dat zou het verhaal van vullen alle vormen tegelijk, vullen groepen tegelijkertijd en vullen vormen afzonderlijk. We gaan even naar geavanceerd kijken, dat is interessant. Hier komen functies die ik ook nog niet ken, denk ik, zo'n beetje. Nou, weer die naam, weer die snelheid, het maximale mogelijk waarvoor zit. Eigenlijk niet zo heel veel die hellingslengte, dus we kunnen weer een, een, een bepaalde uh, invalshoek uh, instellen. Uh, en wat hebben we dan nog meer? We kunnen vlakvulling inschakelen. Even kijken of dat wat doet. Ik zie eigenlijk niks, vlakvulling. Ja, zou je moeten testen, weet ik niet. Um, ik zei al, ik weet gelukkig ook niet alles. En daar ben ik ook blij om ook eigenlijk, eerlijk gezegd. Dat was de goede, dat was vullen. Gaan we naar een hele belangrijke. En in dit geval had ik eigenlijk um, zowel blauw als de rood uh, dezelfde kleur kunnen laten zijn. Want het is eigenlijk hetzelfde in dit geval. Het is namelijk de puzzel en de buitenrand van de puzzel. En dat is een lijn, dus je wilt een lijn laseren. En waar gebruik je lijnen voor? Nou lijnen kan zijn dat je iets wilt tekenen, dat kan, maar een lijn wordt vooral gebruikt om te snijden. En bij snijden eh, ga je eh, ook weer afhankelijk van het, metaal, het materiaal, vooral je snelheid omlaag gooien en je power omhoog gooien. Want je moet je voorstellen, als ik een aansteker onder een blad papier hou, dan, valt het, dan gaat dat blad papier gaat in brand vliegen. Als ik die aansteker heel snel onder dat papier doorhaal, krijg ik misschien wel een... Een brandmerk, maar niet, even, niet in band, brand vliegen. Dus met andere woorden, wil ik iets snijden met een bepaalde dikte, dan moet ik aan, langzaam gaan en met een hoop power. Ik zou zelfs nog langzamer kunnen. Ik kan ook nog wel naar, naar 100 of zo. Ik, noem het, ik weet niet eens wat zijn minimum is hoor. Bij mij, 3 mm timmerhout, 300, snelle, eh, 300 mm per minuut, snelheid, 75% power. Nogmaals, om die 100% te vermijden. Deze zou eigenlijk op constant power modus moeten staan. Uh, die staat uit, op dit moment. De, uh, de, in dit geval maakt het niet uit hoor, want hij... Um, um, dit is de blauwe lijn en je ziet dat die blauwe, je ziet het aan de linkerkant op het plaatje bij Woesel en Pip. Dat hij gaat er gewoon omheen, dus hij blijft sowieso branden, want hij komt niet uit die lijn. Hij blijft die lijn volgen, zeg maar. Um, goed. Vervolgens zien we het aantal keren wat ik er overheen ga. Dat is vier keer. Um, als ik mijn Air assist aan heb staan, dan kan ik het in drie keer, denk ik. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat die Air assist juist daarvoor bedoeld is... om vuiligheid uit die snede te blazen waar mijn laser overheen gaat. Nou, en als die vuiligheid eruit is, kan dus de laser dieper branden, zeg maar. Ik hoor ook wel eens van mensen die als ze gaan snijden... dat ze zeg maar um, de laserkop uh, een anderhalve millimeter onder... De focus zetten, dus niet focussen op de top van het materiaal, maar 1,5 millimeter eronder. Dat heb ik geprobeerd. Ik moet je eerlijk zeggen dat dat voor mij geen succes was. Dus ik focus gewoon op het materiaal zelf. En pas dan gewoon het aantal keren aan wat ik er overheen ga, zeg maar. Nou, ook hier komt die zetcompensatie weer. Heb ik nog een paar keer verteld, ga ik het niet meer behandelen. De compensatie van de, de zijsnede. Nee, de compensatie van de snijsneden, Niet de zijsneden, de snijsneden. Hij staat uit. Um, er zal uitstaan dat die nul staat, denk ik, als die, kijk, dan gaat die naar buiten toe compenseren. Waar kan dat interessant voor zijn? Um, ik heb het nog nooit gebruikt hoor, maar ik kan het je wel uitleggen, denk ik. Kijk, als je papier scheurt, dan is het doormidden gescheurd en als je ze weer aan tegen elkaar aanlegt, is het hetzelfde stuk papier als voor die tijd. Dat is wat anders wanneer ik een stuk hout neem en daar met een laser overheen ga en vervolgens met een laser in tweeën snijd. Want die laser heeft een bepaalde diameter. Dus die, die laserpoint heeft een bepaalde dikte. En wat die doet, hij brandt als het ware die dikte door het hout heen. Dus als ik dat duizend keer zou doen om een plaatje van 20 bij 20 millimeter, eh, 20, bij, eh, 20 bij 20 centimeter, niet liegen. Ik zou dat duizend keer doen. Zul je zien dat je aan het eind, als je die, die, die twee plaatjes hout aan elkaar legt, dat die veel kleiner is dan dat die ooit was omdat hij steeds een stukje van het hout afsnijdt als het ware. Nou, dan heb je dus soms natuurlijk dingen die zeg maar, eh, waarbij die zuiverheid toch wel behouden moet blijven zoveel mogelijk. En nou, dan kan je dan dus enigszins compenseren. Dus stel dat ik zeg maar ook echt die buitenmaat van die puzzel zo wil hebben zoals ik hem gemaakt heb. Hè, dat maakt me in dit geval niet zoveel uit. Maar stel ik zou dat echt willen. Ja. Dan kan ik beter iets aan de buitenkant snijden. Dus naar buiten toe. Hè, en dat was wat er gebeurde toen ik zeg maar hier omhoog deed. En dan zet hij naar buiten toe, zo kan je ook naar binnen toe natuurlijk. Dan snijdt hij in feite net aan het buitenkantje van die, van die blauwe lijn. Kan dus interessant zijn. Ik heb er nooit mee geoefend, maar het is zeer zeker een optie om te gebruiken. Dan krijgen we perforatiemodus. Ja, dat is een goeie. Geen idee eigenlijk. Ik hem aanzet, sneden, overslaan. Ik weet het niet. Ehm... Um, het zal ongetwijfeld niets te maken hebben met als je vele objecten of zo wilde. Als je perforeert maak je gaatjes. Ik weet het niet. Uh, ik durf het niet te zeggen. Yeah. Dan de tabbladen en verbindingen. Nou, tabbladen aanmaken. Weet je nog, we hebben die term al een paar keer voorbij horen komen. Als ik hem aanklik, dan kan ik namelijk. Um, tapjes maken, zeg maar, stel dat hij hier, dat hij, want hij wordt natuurlijk uit hout uitgesneden, dat zie je nu niet, maar er zit hout omheen als het ware. Stel ik wil dat nog even laten vastzitten aan dat hout, omdat dan weet ik zeker dat het niet beweegt, dan kan ik wat tapjes maken, dus dat zijn kleine stukjes die aan dat hout blijven vastzitten. Ja. En die instellingen die kan ik hier doen. Ja. Die instellingen kan ik hier doen. A, hoe groot zo'n tapje moet zijn, een halve millimeter staat hier nu op dit moment. Ja. Uh, of ik ze handmatig wil aanmaken of dat ik zeg maar wil dat het programma automatisch die tabjes aanmaakt. Nou, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Zie je dat? Als ik automatisch zou kiezen, denk ik dat ook die andere functies allemaal... Zie je, dan worden ook die andere functies die gaan gekleurd worden. Dan kan ik nog iets meer instellen. Dan kan ik zeg maar van welke afstand tussenruimte tussen de objecten. Hoeveel tabbladjes per vorm wil ik hebben. Nou, en dat soort dingen meer. Ik... Uh, Weet je, ik ben eigenlijk van mening. Hè, een laser is anders als een uh, als een freesmachine. Een freesmachine die doet de bit over het materiaal en als het ware door het materiaal heen halen, zeg maar. Dit is ook meer iets vind ik voor een freesmachine. Kijk, op het moment dat ik een plaatje hout op onder mijn laser leg en ik blijf verder van die tafel af, dan zal dat laser die zal never nooit dat plaatje hout doen verschuiven, want dat is alleen maar een klein lichtstraaltje. Dat gebeurt pas wanneer ik tegen die, tegen die houten tafel aanstoot. Kijk, en dan zouden die tabs handig zijn geweest. Maar ik persoonlijk denk dan bij mezelf, want ik ken dit vanuit het frezen natuurlijk, vanuit de router uh, optie. Um, daar is dat veel interessanter, omdat die bit steeds over dat hout heen schraapt. En die zal er zeer zeker voor zorgen dat um, het object verschuift. We gaan naar geavanceerd. Even kijken of we daar nu veel in hebben. Stak, pauzetijd. Doorsnijden, eind van de pauzetijd. Ja. Dus je kunt, zeg maar, die, die lijnfunctie kun je ook nog pauzeren op momenten. Misschien om hem wat af te laten koelen en dat soort dingen meer. Oversnijden. Dus het weer iets verder snijdt dan dat hij eigenlijk zou moeten snijden. Ja, lijkt me. Ja, ik kan me nog niet bedenken wat daar de zin van zo zal zijn. Maar die zal er ongetwijfeld zijn. Maar ik denk niet in de beginnersfeer. Lead-in toevoegen, lead-out toevoegen. Ja. Nee, kijk, ik denk niet dat het nodig is. Het is dit zijn echt functies waarvan ik veel meer eh, aan de frees aan de, aan de zit te denken dan aan iets anders. Ja. En het feit dat ik het niet gebruik wil eigenlijk zeggen dat het ook geen beginnersfunctie is. De lijn. En datzelfde hebben we natuurlijk bij de rode laag idem dito. Um, vullen en lijnen hebben we gehad. Opvulling of hebben we ook gehad. Lieve mensen, ik vond het lang genoeg voor vandaag. Dus ik was eigenlijk van plan om alle vier uh, de uh, venstertjes hier te doen. Maar dat gaat hem niet worden. Ik wijs er nog even op dat we wel aan uh, bij dit zouden venstertje nog een paar dingen eronder en er rechtsnaast hebben staan. Dat nou, er eronder staat, dat zijn eigenlijk dingen die we allemaal al net hebben ingesteld. Dat is de laagkleur, de snelheid, het maximale vermogen, het minimale vermogen, het aantal keren. Ehm... Um, dat, uh, dat die er overheen gaat zeg maar, en de interval um, in millimeters, dus zeg maar, hoeveel ruimte zit er tussen de lijnen, de dpi's. Zeg maar. En aan de rechterzijde zien we wat um, zaken die we kunnen verschuiven. En we zien bijvoorbeeld dat we zeg maar, die afbeelding uh, ook naar beneden kunnen verplaatsen, want dit is wel ook de volgorde waarin de laser te werk gaat. nou Als we een lijn willen weggooien dan in de prullenbak... Uh, even kijken naar rechts verplaatsen. Ja, dat is. Er valt niks naar rechts te verplaatsen. Nee, um, ja, die twee uh, snap ik nog niet zo goed. Maakt het verder niet uit. Um, je ziet welke mogelijkheden er in dit venster zitten. Um, bij de volgende training, bij deel 12, gaan we het hebben over verplaatsingen, het bedieningspaneel en de objecteigenschappen. En misschien ook nog wel naar beneden. Maar het kan ook zijn dat, zeg maar, dat we zoveel te vertellen hebben over weer zo'n venster. Dat. Um, ja, we er toch een extra training tegenaan moeten gooien. Voor vandaag was het dat. Dit was een hele belangrijke. Snijden en lagen. Um, ik wens u alvast weer een hele fijne avond. Ik hoop dat je ervan geleerd hebt. Tot de volgende keer. Dag.